Het busstation in Druten gaat op de schop. Het gaat hierbij niet om een renovatie, maar om een uitbreiding van het huidige station. Dus ik verwacht eh, na de zomervakantie van 24 dat wij in principe aan de slag zullen kunnen. Maar ja, we moeten even kijken van wanneer de aannemers eh, de schop in de grond kunnen zetten. En verder in het nieuws vandaag. Jonge kickboxers halen geld op voor het goede doel. En de Wiegische modewinkel bestaat 10 jaar. Druten wordt het busstation groter. Hierdoor zullen er uiteindelijk meer bushaltes komen op de plek waar nu het busstation zit en zal er ook een aparte halte komen voor evenementenbussen. Er is geen sprake van een renovatie. We praten niet over renovatie, we praten echt over een uitbreiding. Het is echt een update die we krijgen hier op het busstation. Uh, we praten hier over een bestaand busstation uh, met een aantal haltes. We hebben het hier aan de linkerkant uh, wat grond bijgekocht en aan de achterkant van de raambank. Dat betekent dat we er helemaal bij betrokken. Dat betekent dat we dus uh, van vijf naar zes echte bushaltes gaan, waarvan er eentje wordt gebruikt voor de evenementen. Als er bijvoorbeeld een keertje lessen in de route is of een dekensdag, of wat dan ook. Dan kunnen we hier de auto's gaan parkeren achter de Rabobank en dan, dan kunnen ze met de bus richting centrum of naar andere evenementen in de gemeente de route toe. Verder komen er viskluizen eh, die komen hier op dit stukje het terrein. Dus dat betekent dat eigenlijk de bushalte wordt eigenlijk ruim twee keer zo groot. De eerste subsidie om het project voor te bereiden is ondertussen al binnen. Toch zal het even duren voordat de daadwerkelijke upgrade van start gaat. Hiervoor moet de gemeente eerst een nieuwe subsidieaanvraag doen. Uh, nou, op dit moment hebben we zoals u weet de subsidieaanvraag gekregen voor de uitwerking. De eerste reservering voor, uh, voor de realisatie is bij de provincie al gedaan. Maar dus volgens de subsidieaanvraag verwacht ik begin 24 te kunnen doen. Dus ik verwacht eh, na de zomervakantie van 24 dat wij in principe aan de slag zullen kunnen. Maar ja, we moeten even kijken van wanneer de aannemers eh, de schop in de grond kunnen zetten. En we zitten, wat ik net al zei, we zitten met ondergrondse leidingen. Eh, en ook die zullen het even tijd moeten vinden om die ondergrondse leidingen aan te passen. Er zijn natuurlijk meerdere partijen betrokken bij de upgrade. Wanneer de subsidie voor de realisatie binnen is kan de gemeente ook de aannemers uitkiezen voor deze klus. Nou, op dit moment de provincie en de gemeente Druten. Uh, ja, de aanbesteding gaat nou plaatsvinden, dus uh, vandaar dat we dus op een gegeven moment uh, de aannemers bekend worden. We moeten eerst subsidie binnenkrijgen. Oké, okay, dus dan niet uh, binnen dus? Nee, dus uh, de, de eigen, we hebben subsidie binnengekregen voor uh, de werkvoorbereiding. De uh, subsidie voor de realisatie, de, daar is de provincie wel voor aan het sparen. Hè. Dus die 1,2 miljoen die al de provincie al aan de kant gelegd heeft. Maar de subsidiebeschikking die verwacht ik uh, begin 2024 te kunnen gaan doen. En dan gaat ook pas, uh, kunnen we ook pas gaan aanbesteden. Met elkaar in gevecht voor het goede doel. Tientallen jonge kickboxers hebben gisteren in theater De Lindenberg in Nijmegen tijdens een kickboxgala geld ingezameld voor kinderen met stofwisselingsziekten. Voormalig wereldkampioen kickboxer Perry Ubeda en zijn vader Joop Ubeda waren de scheidsrechters. Ja. Met verbeterde gezichten en in kickboxtenu gaan de kinderen los op elkaar voor andere kinderen die ziek zijn. Om uh, geld in te zamelen voor metakids, metabolische ziekte waar helaas nog heel veel kinderen aan sterven. En daar willen we uh, aan meedragen om uh, wat uh, bij elkaar te verzamelen. Meer dan 10.000 gezinnen hebben één of meerdere kinderen met een metabolische of stofwisselingsziekte. De Arnhemse Joan Ophof heeft een driejarig kind met zo'n ziekte. Op dit moment gaat het stabiel. We zijn uh, ja, iedere dag er het beste van aan het maken en uh, in de hoop dat we de dag ook gewoon positief uh, kunnen afsluiten. En uh, ja, voor de rest is het gewoon heel belangrijk dat er onderzoeken plaatsvinden, zodat we in de toekomst uh, de kindjes die de nu de diagnose krijgen, om, uh, ja, om ze meer te kunnen bieden. En uh, ja, hopelijk in de toekomst, uh, inshallah, dat we, dat we ze het leven kunnen geven. Zometeen in het RN7-regionieuws, feest in de molen van Wietje. De winkel die erin is gevestigd, bestaat namelijk 10 jaar. Zometeen hoor je hoe ze dat gaan vieren. Er komen meerdere onderzoeken naar een oplossing voor de geluidsoverlast... ...die wordt veroorzaakt door de padelbanen van tennisvereniging TC De Linden in Beuningen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. De tennisvereniging gaat onderzoeken of er een oplossing mogelijk is op de huidige locatie aan de burgemeester Slaan. Daarnaast komt er een onderzoek naar een eventuele verplaatsing van de linde naar de ooigraaf in Beuningen... ...waar al meerdere sportvoorzieningen zijn gehuisvest. De politie heeft de afgelopen weken tientallen bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die sneller dan 80 km per uur reden op de brug, waar 50 km per uur is toegestaan. Dat meldt de politie Nijmegen op Instagram. Een automobilist maakte het ondanks al helemaal bond. Die persoon reed met 135 km per uur over deze brug. Het rijbewijs van deze automobilist is direct ingevorderd en de bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor zijn rijgedrag. Mocht er bij jou in de buurt ook te hard worden gereden, dan roept de politie op om een bericht achter te laten onder de Instagram-post. Wie weet heeft die locatie dan de volgende keer onze aandacht, zo laten ze weten. Dan nog even wat er verder nog op social media werd geplaatst. De Nederlandse spoorwegen laat via Instagram weten dat er deze week minder treinen rijden tussen Nijmegen en Sertogenbosch. Er wordt op dit traject namelijk aan het spoor gewerkt. Reizigers worden geadviseerd om voor vertrek de reisplannen te checken. En de gemeente Druten laat weten dat er volgende week maandag op 8 mei een dorpsbijeenkomst is rondom het project Druten2040. Samen wordt dan nagedacht over wonen, werken, leven en genieten in de gemeente in het jaar 2040. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar druten2040.nl. @drute De molenwinkel in de Wiechische Molen bestaat tien jaar. Reden voor een feestje. De Wiechische Molen heeft flink uitgepakt door een feestmaand te organiseren. In de maand mei is er daarom veel te doen rondom het tienjarig bestaan van de winkel. Ja, we hebben de mei-maand omgedompeld tot feestmaand, ik ben tien jaar geleden dus hier begonnen. We hebben eigenlijk elk weekend feest. Het eerste weekend, 6 mei, dan hebben we een broodbakwedstrijd. Je kan daar een prijs mee winnen. We hebben twee juryleden, Jacques, die kent iedereen waarschijnlijk wel van heel Holland Bak. Jacques van Eewijk en dan hebben we Erik Rodijn, die heeft een broodbakkerij in de stad Nijwegen. Tweede weekend, 13 en 14 mei, dat is de Nationale Molendag.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 Uh, de molenwinkel uh, zit onderin uh, mijn molen. Je ziet hem uh, mooi draaien. En, uh, ik ben al uh, sinds uh, 10 jaar uh, ja, molenaar op deze molen. En onderin hebben we een mooi winkeltje zitten. Dus uh, bovenin uh, malen we meel. Daar maken we diverse mixen van uh, om thuis te bakken. En dan verkopen we onderin de molen. De winkel is populair. Door al deze spulletjes te verkopen en verschillende evenementen te organiseren... heeft de winkel een goede succesformule. Maar dat is niet de kern van het succes.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 Dan nog het weer. Op wat regen in de namiddag na was het vandaag een prima dag met veel zon in zo'n 17 graden. Morgen raken we even in een kleine dip. Het blijft wel droog en de zon laat zich opnieuw zien, maar het wordt niet warmer dan 12 graden. De dagen erna krabbelen we weer op, het blijft de grote lijnen droog en zonnig. En de temperatuur gaat weer de goede kant op met 15 graden op woensdag en zelfs 20 op donderdag. Als we alvast naar bevrijdingsdag kijken is er kans op een enkele bui... ...maar overheersen droge periode met zon bij een graad of 19. En tot zover het RN7 Regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek in... waarin onze redactie een bezoekje brengt aan Escape Boat Nijmegen. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.